hoi ik wil je laten zien hoe je merged tussen verschillende branches dus ik ga jou laten zien ik zit nu met git status kun je zien ik zit op de reshell branch Welk project ik doe dat maakt niet zoveel uit maar het is een project met een reshell branch een develop branch en een master branch en eh, het project heet prong Processing pong. Maar dat is niet zo heel erg belangrijk. Het heet prong. En wat ik ga doen. Ik ga als Richel. Ga ik. Mouse, met mousepad. Ga ik even onderaan schrijven. Uh, ik zit op Richel. Ik zit. Op Richel. Dat je weet van oké. Okay, uh, dit heb ik veranderd. Ik zit op Richel. Dat ik nu ook zien cat Read me. Zie je onderaan. Ik zit op Richel. Ik ga dit inchecken. Kit adminalde. In slash. Git commit. Oh, commit min M. Ik zit op Richel. En kit push. Wat we nu zien gaan gebeuren. Is als we naar de Travis pagina gaan. En ik zal laten zien hoe je daarheen komt. Dus dit is Prong. Je klikt op de beeld badge van Travis, dan word je erheen gebracht, hier zien we, je klikt op beeld history en dan kun je alle beelds zien, je ziet nu is het hetzelfde, dus ik klik deze nu weg, of nou ja, ik ga weer terug naar prong, uh, dus hier, hij zit op Richel. en nu gaat Travis kijken of ik iets heb stuk gemaakt. Nou, we kunnen zien dat het ongeveer 44 seconden gaat duren. Uh, dat kan een beetje afwijken, want soms duurt het langer, soms duurt het korter. Maar we hebben nu op Richel een nieuwe versie gemaakt. Dat gaan we aangeven. Richel, nieuwe versie. Kijk, hoppa. Maar, uh, op Develop zit hij nog niet. Laten we zeggen, dit is heel slim wat ik net heb gedaan. We gaan het nu naar Develop sturen, als ik nu naar develop ga als ik nu git staat ik wil even clear dat het leeg is bij git staat dus ik zit nog op reshell als ik nu ga naar en als ik dan readme even bekijk staat ook onder ik zit op reshell dat is precies uh, wat we willen ga ik nu naar develop toe dus nou word ik develop nou ben ik dus hier op develop doe ik nu cat readme Staat dat er nog niet? Dat klopt! De develop weet nog niet dat wat Richel heeft gedaan dat het goed is. Nou, we kunnen onze code naar, Richel, naar develop sturen als enkel als de beeld gelukt is. Nou, de beeld is gelukt. En Richel maakt niks stuk. Dat betekent de beeld is gelukt. Op develop doen we een git pool, gewoon om zeker te zijn dat er niks gebeurt. Nou, dat is blijkbaar niks aan de hand. Dan doen we git merge reshell. En git push. Met git merge reshell hebben we gezegd dat dat wat er op reshell zat, dat dat nu ook op develop zit. Dat betekent dat als we nu kijken naar de beeld, dat die op develop, kijk, dit is de branch, dat nu. De Shell is naar develop gegaan. Ook dit zal even duren. Uh, en daarop veilig ik niet zoveel... Ja, uh, dit is eigenlijk de, de kern van de video. Uh, dat, als dit het doet, dan kun je dat weer doorsturen naar master. Uh, en als je master breekt, nooit doen. Want als je dat doet, moet je ranja of koffie of wat dan ook halen voor de rest. Ik ga nu ook naar master toolkit, check checkout, master... Nou zit ik op master. Die heeft die nieuwe versie nog niet. Als ik nu cat read me doe. Zie je dat er nog niks staat. Dus ik doe git merge develop. Oeh, nou krijg je een raar scherm. En bij deze is het ctrl x. En doe doet git push. En nou heeft ook master. De nieuwe versie. Nou, dit moet je alleen maar doen als je zeker weet dat de develop het doet. Nou, dit duurt best wel lang. Nou, dit is nog iets van 10 seconden. Maar ik denk dat de develop het wel doet. Uh, dat weten we redelijk vlot. Kijk, wat ik dus nu heb gedaan is een gok geweest. Uh, en als ik kijk, hoop, de develop doet het. Nou, nou weet ik redelijk zeker dat master het ook gaat doen. Dus ik heb met reshell gemerged naar develop toe. En develop naar master toe. Nu ga ik het andersom doen. Ik ga op mouse, dan ga ik die regel weer weghalen. Dat ga ik doorsturen naar develop en dat doorsturen naar Risho. Want ja, dit is allemaal onzin wat ik heb gedaan. Mousepad readme. Bij Windows is dat notepad readme, want hier hebben we nu een ander programma. Ik ga naar de onderkant. Delete de regel. Ik save hem, ik sluit hem. Ik doe weer git add min min all git commit min m tekst weg gehaald ik doe git push nou heb ik op master de tekst weg als ik pak de grote gum master heeft nu uh, ik een beetje rood achter want dat is wel prima op master is de tekst nu weg als ik nu cat readme doe zie je dat hij onder niet meer staat. Als dus je naar de Travis Builds kijkt, hij is nog bezig met deze merge, deze had nog de tekst. Hier heb ik de tekst weggehaald. Nou, ik verwacht dat dat het gaat doen. Sowieso omlaag, maar vaker. Nou, wat ik nu ga doen, ik ga nu naar, naar develop toe. En ik merge het werk voor master naar develop. Git checkout, develop hier staat die rare tekst nog, kijk maar cat readme, ik zit nog op Richelle dan doe ik git merge master, want op master is hij al weg dat trek ik nu weer omlaag hop en git push en als ik nu readme bekijk, zie je dat hij weg is dus deze kan weg nou dan ga ik Richelle ook meteen schoonmaken dus ik ga git checkout Richel en daar staat hij nog, kijk maar, Katrin ik zit op Richel. Nou, nu niet meer. Wij trekken die develop naar ons toe. We doen get push. En nou, ook op Richel is de tekst. Is de tekst weg. Dus wat ik je nu net heb laten zien is als je op reshell werkt of op jouw branch. Hoe je dat naar develop merged. Als je het lef hebt het naar master merged. En ik heb ook laten zien hoe je dat andersom doet. Want in principe maakt het niet uit welke kant je doet. Uh, alleen deze branches hebben wel een andere functie. Uh, Rishon is waar ik op werk. Develop is waar we onze code samenvoegen. Met de andere mensen uit het team. Uh, dus die vinden het vervelend als develop het niet doet. Want die gaan dan misschien een foute versie naar zichzelf toetrekken. En master zou het altijd moeten doen. Als je master stuk maakt, is het niet goed. Dan moet je dus koffie of thee of oranje halen. Okay. Ik hoop dat het een duidelijke video was. En ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!